Van harte welkom bij dit verkiezingsdebat, georganiseerd door oorspronkelijk het NWO. Alleen helaas is deze organisatie gehackt afgelopen weekend. Dus het debat is overgenomen door de KNAW, waarvoor dank zo op het laatste moment dat dat geregeld is. Uh, het debat gaat over de toekomst van het onderzoek en van de wetenschap in Nederland. En dat wordt gehouden met zes partijen. Want ja, 37 partijen hier uitnodigen, dat werd iets te veel van het goede. Dus er is een keuze gemaakt van um, Amoes van CDA, van harte welkom. Roelof Bisschop van de SGP, welkom. Niels van den Bergen van GroenLinks, welkom ook. En ook voor Dennis Wiersma van de VVD. Eppo Bruins van de ChristenUnie en Paul van Menen van D66. We zijn uh, benieuwd hoe deze partijen denken over de toekomst van het onderzoek, van innovatie. Uh, ik zei het al van wetenschap, uh, we gaan het ook hebben over geld, want dat is nodig vindt iedereen. Uh, in ieder geval vanuit het veld. Uh, de werkdruk komt aan de orde publicatiedruk, ook buitenlandse invloed op de wetenschap uh, komt aan de orde. En we zitten natuurlijk in een wat merkwaardige tijd, dus we staan op anderhalve meter afstand zonder publiek. We zijn wel heel blij dat heel veel kijkers van dit debat vragen hebben ingediend. Daar hebben we ook dankbaar uh, gebruik van gemaakt. Drie vragenstellers zullen we ook tijdens het debat zien met hun vraag. Dus uh, nou, de andere vragen zijn verwerkt in het debat. Ja, het gaat natuurlijk nu dagelijks over wetenschap. Uh, ik geloof dat er al honderd bijeenkomsten zijn geweest tussen wetenschappers en het kabinet om te praten over de coronatijd. Uh, Paul van Meenen, er zijn ook mensen die zeggen, wetenschap is maar een mening. Dat hoor je vaak deze dagen in de coronatijd. Wat, wat zegt u tegen deze mensen? Nou, dat vind ik geen goede mening. Hè. Wetenschap uh, is op, is, uh, baseert zich op feiten, op onderzoek, op diepgavend onderzoek, zeker in Nederland. Dus ik, ik verwerp die opvatting. En ligt daar een rol voor de politiek om het op te nemen zeker, voor de wetenschap? Het ligt zeker een, een rol voor de politiek. Hè. Kijk, de politiek heeft drie instrumenten. Daar zullen we het nog over hebben, over wetten en regels. Daar hebben we er meestal te veel van. Geld, daar hebben we meestal te weinig van. En woorden. En woorden doen er enorm toe in de politiek. En ook juist op dit vlak. Hè. Het vertrouwen in de wetenschap is meer dan ooit van belang. Er is gelukkig in Nederland ook een groot vertrouwen in de wetenschap... Maar het is aan onze taak om dat te bestendigen, te stimuleren en uh, dat niet uh, te rabbel te gooien. Want Epwal Bruins, uh, Paul Van Meenen zegt er is vertrouwen in de wetenschap. Hè. Dat, dat blijkt ook uit een onderzoek van het ratenau Instituut. Een, een 7,1 is de waardering. Uh, wat ook blijkt uit dat onderzoek is dat op het moment dat wetenschap met politiek gaat samenwerken of met bedrijfsleven, dan neemt het vertrouwen af. U komt zelf uit de wetenschap. Is, is dit in die zin een risicovolle periode voor de wetenschap? Dat er zo nauw met de politiek wordt samengewerkt? Ja, dat is risicovol. Uh, voordat je het weet worden die wetenschappers uh, de, de politieke arena ingetrokken. We zagen ook gisteren Van Dissel uh, in de rechtbank die namens de staat uh, wetenschappelijke opmerkingen moest maken over, over de risico's van het coronavirus. Is dat wenselijk, vindt u? Uh, ik vind dat we de experts, de virologen, de epidemiologen, eigenlijk te veel bij talkshows zien. Uh, en ze zouden af en toe ook eens moeten zeggen, weet je wat, ik ben wetenschapper, uh, ik, ik hou mij bij de wetenschap. En bij een talkshow zit je toch vooral om je mening te geven. En ik vind het wel een risico dat daardoor het beeld gaat omslaan. Uh, en uh, ik, Je zou niet... Uh, niet al te veel moeten, moeten speculeren en toekomstvoorspellingen willen doen als wetenschapper, maar je echt bij de feiten houden. Dus in die zin vind ik dit wel een risicovolle periode. Dus het kabinet had Van Dissel gisteren eigenlijk niet naar die rechtszaak moeten sturen? Uh, ik, ik vind het in ieder geval een risico om hem daarvoor te gebruiken. Juist omdat hij in de, in de taak en de rol die hij op dit moment heeft, uh, een absoluut een, een, een absolute onafhankelijkheid moet uitstralen. Ja, dus liever niet heen. als ik het hoor. Dus liever niet, nee. Nee. Dennis Weersma, geldt dat ook voor u? Had Van Dissel daar niet moeten zitten gisteren namens de staat? Nou, wat ik gisteren begreep, en ik heb het gevolgd, ik denk dat er was, uh, best wel veel mensen, het was interessant. Ja, ik kon het live zien, hè? Ja, het ja. was soms ook dat je, nou, het, het, het, een kijkje achter de schermen. Ik weet niet of het iedereen meteen heel veel vertrouwen geeft, want het, het, je ziet ook wel hoe het er echt aan toe gaat. En ook, ik vond het soms ook best wel ergens uh, uh, normaliserend op de verkeerde manier dat daar een debat ontstond tussen... Uh, Willem Engel en uh, Jaap van Dissel. Twee hele andere uh, invalshoeken. Uh, in, de, maar, in de rechtszaal bedoel je? In u. de rechtszaal, ja. Dus, dus, dit, als kijker vond ik dat nou, vond ik fascinerend. Uh, maar ik denk juist daarom dat het goed is dat uh, de rechter ook aangaf. We maken hier een afweging in belangen. En om het belang van deze maatregel. in een aanpak van het coronavirus. om die te kunnen wegen. Ja, dan baseren wij ons op wetenschappelijke kennis. Dan zou het heel raar zijn dat je die wetenschappelijke kennis dan op dat moment even uitzet en niet inroept. Dus ik vind het heel logisch dat je die wetenschappelijke kennis inroept. Ongemakkelijk is het ergens wel. Het zou niet nodig moeten zijn. Maar blijkbaar is het zo ver gekomen dat het daar nodig was. En dan moet je ook bereid zijn om het te doen. Want vorige week kwamen er bijvoorbeeld in Duitsland uh, e-mails naar buiten... waaruit bleek dat een minister daar had gevraagd aan wetenschappers... schets een zo zwart mogelijk scenario, dat is vorig jaar gebeurd in het voorjaar... zodat er draagvlak ontstaat voor de coronamaatregelen... Zou dat hier ook kunnen gebeuren? Ze hebben we daar gisteren een staaltje van gezien in de recht, rechtszaal? Ik kan, ik kan niet precies in die situatie in Duitsland kijken. Ik denk wat hier aan de hand is... Dat ...heel veel mensen zich zorgen maken over dit virus, dat we met z'n allen op, op weg zijn naar de eindstreep van dit virus... ...dat iedereen hoopt dat we dat zo snel mogelijk doen, maar iedereen ook weet dat je daarvoor zelf ook een rol hebt te spelen. En dat we elke keer zoeken, hoe kan ik nou maximaal mogelijk die rol spelen? Hoe kunnen we als samenleving ons zo gedragen en soms ook in al die beperkingen maar even volhouden... ...zodat er daarna zo snel mogelijk meer ruimte ontstaat om al die leuke dingen weer te kunnen doen? Eh, dat je weer met je vrienden en je familie kan knuffelen, want dat willen we allemaal... En ik denk dat we van onze wetenschappers mogen verwachten en ik vertrouw ze daar ook 100% op dat zij daar eerlijke en goede scenario's voor geven uit de grond van hun hart, maar ook uit het belang voor heel Nederland en op puur basis, op basis van wetenschap. En ik denk, daar hebben we ze ook voor gevraagd en dat weten ze ook te bieden en daar moeten we ook vertrouwen in hebben. Niels van den Bergen van GroenLinks, uh, er wordt dus heel veel samengewerkt met de wetenschap. Wat heeft het met uw waardering voor de wetenschap gedaan het afgelopen coronajaar? Nou, vooropgesteld, die was al heel groot, die waardering, maar die is wel verder gegroeid. Want ik snap wat uh, collega Eppo Bruins zegt over wetenschappers in talkshows. Soms is dat ongemakkelijk, tegelijkertijd denk ik wel dat het heel belangrijk is dat wetenschappers daar ook regelmatig zitten. Epidemiologen, uh, virologen, uh, gedragswetenschappers, om, om uit te leggen wat er aan de hand is. Hè. Virologisch gezien, maar ook uh, welke impact ons gedrag daarop heeft. En Tegelijkertijd worden ze steeds vaker gevraagd om politieke maatregelen te verdedigen. Ja, daar moet je dus volgens mij heel erg mee oppassen. Ik ben het wel met collega Wie is maar eens. Kijk, het is gebruikelijk in rechtszaken dat je experts kan oproepen. Dus als er vragen worden gesteld bij hoe noodzakelijk die avondklok is, even los van wat ik daar persoonlijk of mijn partij van vind, maar dan vind ik het logisch dat je als staat der Nederlanden uh, de grootste expert die we op dat gebied hebben, uh, Jaap van Dissel, uh, oproept. Dat vind ik op zich logisch. Maar het is een dun lijntje. Je moet oppassen dat het beeld niet ontstaat dat die wetenschappers niet meer onafhankelijk kunnen opereren. Want de onafhankelijkheid van de wetenschap moet wel altijd gewaarborgd zijn. Want het vertrouwen in de wetenschap is heel hoog in Nederland. Maar dat komt ook wel omdat de meeste mensen er vertrouwen in hebben... Eh, dat de wetenschap volstrekt onafhankelijk kan opereren. En, uh, Roelof Bisschop van de SGP. Uh, de, de medische wetenschap is natuurlijk vooral aan het woord. En de, de virologen. Uh, je hebt natuurlijk ook economische wetenschap. Nou Gisteren was juridische wetenschap heel belangrijk uh, rondom corona... Je hebt ook wetenschappen die zich vooral met het welzijn van de mensen, zijn natuurlijk ook medische wetenschappen, maar uh, bezig houden. Uh, wordt er voldoende naar alle wetenschappen op het moment geluisterd door de politiek? Nou, wat je nu ziet is natuurlijk dat uh, de medische wetenschap uh, met stip bovenaan staat. Maar dat heeft natuurlijk met de maatschappelijke context te maken, het virus enzovoorts. Um, ik wil er nog wel één kanttekening bij maken. Ik, in de wetenschap is maar een mening. Ik denk dat dat een hele foute benadering is. Uh, ja. Je moet echt kunnen vertrouwen op die, uh, de bevindingen van de wetenschap. En dat betekent dat uh, er ook volstrekte openheid moet zijn hoe de wetenschap tot, tot bepaalde conclusies komt. Um, is dat er nu voldoende in de coronacrisis? Nou, um, als ik één voorbeeld mag geven. Uh, het voordeel van een kleine partij is dat je met veel departementen mag bemoeien. Dus ik heb ook landbouw in mijn portefeuille. De hele stikstofdiscussie bijvoorbeeld, daar, uh, daar ontbreekt uh, uh, voldoende inzicht in die onderliggende uh, informatie waar het beleid op gebaseerd is. En dat is echt ongelooflijk duwen en trekken om vanuit die nou ja, zoveel mogelijk wetenschappelijke basis, om daar goed zicht op te krijgen en uh, dan te kijken van hoe, is nu, hoe zijn nu die wetenschappelijke bevindingen doorvertaald naar beleid. En, uh, en ligt daar een opdracht voor de politiek om te zorgen absoluut. dat Likker. die onderliggende feiten uh, meer duidelijk en meer bekend worden, transparanter ja, zijn? absoluut. Dat is, uh, dat, dat is iets dat, dat moet de politiek ja. moet er gewoon uh, heel uh, uh, ja, sterk voor pleiten en erop aandringen. Kijk, en, uh, er zijn ook wel krachten binnen die wetenschap zelf die dat bevorderen, maar om wat voor reden dan ook. Het is niet altijd vanzelfsprekend. Uh, en, en wat kan je daar dan aan doen als Kamerlid? Gewoon hardop zeggen. Uh, en, en, en steeds eisen. Ik bedoel, en het aan de kaak stellen. En laten zien. En, en dat, dat raakt dan weer het vertrouwen in de wetenschap. Hè? Want uh, publiekelijk val je dan zeg maar, de betrouwbaarheid van die wetenschap een beetje af. En meneer Van Meijen. Dat... Nou ja, kijk, we ja. hebben tegenwoordig ook een vakgebied. Ionica Species, van Wetenschapscommunicatie. Daar gaat dit eigenlijk over. Ja. Laat zien waarop je het baseert. Want als je dat niet doet en als het alleen maar zich vertaalt uiteindelijk, hè, een, een wetenschap die zich ergens in een hoekje afspeelt... en zich vertaalt in een politiek besluit, dan geef je alle ruimte voor, ik zeg maar even, nepwetenschap. Daar gaan mensen het zelf invullen. Hè, daar gaan ze hun eigen onderzoek er tegenover zetten. Dus wees daar volkomen transparant in. Dat is denk ik wat op dit moment wel nog uh, onderbelicht blijft. De, achter, de achterliggende wetenschap die hierbij zit. Overigens ook de meer sociale wetenschappen. Het, het is medisch... Ja. Heel erg dominant, begrijpelijk. Maar als je naar de gevolgen kijkt, hè, als je kijkt waar mensen voor opkomen op dit moment, hè, dat is niet om dat virus niet te ontkennen, ja, er zijn er ook nog wel een paar, maar het is meer om ook te wijzen op de enorme maatschappelijke gevolgen. En daar zit ook een hele wetenschap achter. Ja. Laat die ook veel meer aan het woord, ook transparant. Ja, en dat ontbreekt af en toe nog wel eens. Je zou eigenlijk uh, om het beleid te vertrouwen zou je dus ook inzicht moeten hebben in welke afwegingen precies worden gemaakt. De maatschappelijke kosten-baten-analyses, mm -hmm. daar zijn prachtige modellen voor, want het is natuurlijk niet alleen maar de zorg die hier door geraakt wordt, maar de hele samenleving massaal, vol in het gezicht, en dat heeft een prijs. Ja. En daar heb je geen zicht op. Uh, Moestevan Moes van het CDA, <tosses> is er is natuurlijk ook wel vanaf begin af aan kritiek geweest in de coronaperiode van we waren niet klaar voor een pandemie. Er is te weinig geïnvesteerd, ook in onderzoek. Denkt u achteraf, ook natuurlijk als regeringspartij... ja, daar had gewoon veel meer geld naar bepaalde sectoren moeten. Ik weet niet of als je hm. veel meer geld... dat dit dan een hele andere aanpak van de pandemie is. Je, wel, wel. De, de, de waardering voor de wetenschappen... laatst hoorde ik iemand heel mooi verwoorden. Hè. De, de wetenschap is eigenlijk bezig om elke dag... met de, we moeten dankbaar zijn met het redden van de mensheid. Hè. Zo groot kun je het maken. Maar als je teruggaat naar de praktijk, is het eh, ook naar de toekomst toe... Het wetenschap uh, en, en onderzoek en innovatie is wel het fundament van onze samenleving. Op allerlei gebieden. Op, op gezondheid, veiligheid, maar ook op het verdienvermogen, waar we dadelijk terug op denk ik, in deze discussie. Dus, wetenschap... dus u zegt meer geld in het verleden, had, dan hadden we het niet beter gedaan? Ik denk uh, beter doen. Ik denk wat onze coronacrisis dit geleerd heeft, is over een wendbare overheid in zijn algemeenheid. En of dat nou op, op, op het aanpakken van de pandemie is, of op crisismanagement, of op. De economie. Ik denk, één ding wat ik meeneem uit deze coronacrisis... is dat de overheid ook veel wendbaarder moet zijn. Goed, ik heb het over geld. Daar gaan we het nu we over hebben. hebben. Met, ja. met, met jullie drie, met CDA, SGP en GroenLinks. En de andere partijen komen daar zo uh, over aan het woord. Uh, want vanuit het veld van onderzoek, maar ook vanuit het bedrijfsleven... bijvoorbeeld verenigd in de kenniscoalitie... Uh, is er behoefte aan stabiele investeringen in onderzoek en innovatie... Uh, Nederland voldoet ook nog niet aan de 3% afspraken... die al lang geleden zijn gemaakt in Europees verband. En loopt daarmee ook achter op andere landen. Uh, veel vragen voor dit debat van kijkers gingen daarover. Zo ook Evelien de Olden. Zij is onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. En zij vraagt zich af hoe Nederland dan op deze manier competitief kan blijven. Mijn naam is Evelien de Olden. En ik ben onderzoeker aan Wageningen wij voor een reeks complexe uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, ruimte, voedsel en gezondheid. En deze uitdagingen die vragen om echt een integrale aan. Het herstel en de transitie naar een duurzame en weerbare samenleving vragen om investering in onderzoek, onderwijs en innovatie. De ambitie om zo'n 2,5% van de BWP te investeren in onderzoek en innovatie is in de afgelopen kabinetsperiode niet gehaald, terwijl eigenlijk diverse landen om ons heen 3% of zelfs meer investeren. De vraag aan jullie is dan ook, hoe ga je zorgen dat Nederland een competitieve kennis economie blijft? De vraag stel ik aan u uh, als regeringspartij natuurlijk, ja. demissionair nu. Uh, uw partij zat vier jaar in de regering. Die 3%-doelstelling is ook toen niet gehaald. Ja. Waarom niet? Uh, die 3% is naar voor Nederland vertaald hè, naar 2,5%. We hebben ook zelf als CDA heet, uh, is het ook een pijnpunt geweest. We hebben ook elke keer wel zelfs twee keer een motie over ingediend om die 2,5% te gaan halen. Ook te maar er geen breekpunt van gemaakt. Nou, geen breekpunt. We hebben dat continu in innovatie, in innovatiedebatten hebben dat continu naar voren gebracht. Waar, aan welke knoppen moeten we draaien om die 2,5% te halen? En als je kijkt naar Nederland vergelijkt... Uh, de investeringen vanuit het privaat het bedrijfsleven, wat doet het hoger onderwijs en wat doen de TO2-instellingen of onderzoekinstellingen, zie je dat in elk geval dat wij geen goede hefboom hebben of geen goede prikkel om het bedrijfsleven meer te laten investeren in onderzoek. Ja, maar u zegt, welke knop moet je draaien? Volgens mij is het minister van financiën uit uw partij. Nee, maar die gaat, gaat, niet... gaat over de staatskast, dus nee, je zou kunnen de, investeren. 2,5% of 3% procent ga je niet alleen halen met, met overheidsmiddelen. Wij moeten dat wel doen. Ik ben zeer blij dat ook in onze groeibrief die gekomen is... van, van de Wopke, Hoekstra en Wiebes, eind vorig jaar... het toekomstig verdiende van Nederland zit in onderzoek en in innovatie. Als we 20 miljard beschikbaar hebben... Ja, u bedoelt dat groeifonds voor de komende vijf jaar? er zit ook een brief vooraf aan welke knoppen gaan we draaien om ons verdienvermogen naar de toekomst toe te realiseren, is onderzoek, innovatie en kennis en ontwikkeling een hele. En als je daar 10% pakt over die 20 miljard, dan heb je al, zeg ik, even, 2 miljard te pakken. dat moet toch zeker mogelijk zijn om daar extra in te investeren. Maar wat ik wil, een punt wat ik wil maken, de overheid is één belangrijke actor, maar het bedrijfsleven in Nederland, en ik doe ook economie, blijft achter met investeren in RD en onderzoek. Ja. Wij ja, als maar dan verlegt u als eigenlijk als Nederlander... nu de verantwoordelijkheid naar het bedrijfsleven, terwijl de doelstellingen die voor het kabinet, voor de overheid nee, waren, die is, is ook totaal, niet gehaald. Nee, 2,5% is zowel bedrijfsleven, publiek als onderzoek. Ja, als je vergelijkt met Zweden, Oostenrijk en anderen, die doen alleen al, het bedrijfsleven doet al meer dan 2%. Ja. Dus we moeten wel die hefboom als overheid, daar moeten we ons aantrekken. Ja, kijk even naar meneer Bisschop. Heeft hij heeft een punt, uh, meneer Amous van het CDA, of... Kijk, om die afgesproken 3% te kunnen halen, heb je inderdaad ook investeringen vanuit de, de, de private sector nodig. Absoluut. Alleen, eh, om nu te zeggen van ja, het bedrijfsleven doet te weinig en de overheid eh, kan dan ook niet haar aandeel leveren. Ja, dat is volgens mij veel te kort door de bocht. Eh, als je kijkt naar eh, onderliggende stukken, dan, dan, dan zie je dat... Eh, Juist het vooroplopen van een overheid, dat sleurt het bedrijfsleven mee. Nu gaat er R&D geld vanuit Nederland naar het buitenland. Je hebt een negatieve uh, balans. Ja. Hoe komt dat? Omdat een overheid te weinig investeert. En ja, de vier regeringspartijen zijn allemaal voor meer geld voor wetenschapsbeleid. En ik dat sta dan als... Uh, Niet-regeringspartijen uh, aan de kant. En dan vraag ik waarom, ja. broeders, hebben jullie dit niet geregeld nou, de afgelopen vier ja, jaar? Niels van den Bergen, jij vraagt je dat ook af, neem ik aan, als oppositiepartij GroenLinks? Ik vraag me dat zeker af, maar ik ga het dan toch misschien een beetje gek, maar als oppositiepartij in ieder geval voor één van de coalitiepartijen opnemen. Want GroenLinks en D66 hebben het initiatief genomen om via de regering aan de kenniscoalitie te vragen van werk nou scenario's uit hoe we inderdaad. Wat ook in het filmpje terugkwam, naar die 3% toe kunnen groeien. Want dat is cruciaal. En het is ook niet zo dat je dat van de een op de andere dag kan doen. Hè. Ik heb eerder wel eens een kennisontbijt hier gehad uh, van de KNW. Daar zat Ineke Sluiter, voorzitter. Die zei. Ja, wat we eigenlijk met dat groeifonds doen, dat is een soort van uh, monsoenregen op een ja, bodem die het niet meer kan absorberen. Die metafoor spreekt mij als ecoloog aan. Want het gaat niet alleen om die 3%. Ik bedoel, dat moet het doel zijn, daar moeten we naartoe. Maar er moet ook een goede balans zijn tussen ongebonden en thematisch onderzoek. Daar komen we misschien straks nog op. Maar ik vind dat wel cruciaal. Dus het gaat ook om hoe doe je het. En ik vind het dan inderdaad iets te makkelijk van het CDA, en ik hoor dat ook wel eens uit de hoek van de VVD om dan naar het bedrijfsleven te kijken. Ja, het bedrijfsleven moet daar een grote rol in spelen, maar wij zijn politici, wij gaan over de rol van de overheid. Ja, en, en en de meneer, overheid en dus moet hier het initiatief uh, innemen. Ja. D66 en GroenLinks hebben dat dus ook gedaan, maar ik hoop vandaag meer partijen. Er ligt, aan een, kant. er ligt een voorstel van de Kenniscoalitie 300 tot 380 miljoen structureel gaan uh, investeren. In ieder geval de komende jaren. Gaat u dat inbrengen bij de formatie van het CDA? We, we hebben al. Ja? Oh, even, even terug. Even, wat GroenLinks zegt dat niet gebeurd is, de, de, de, de strijd of, of het doel van 2,5%, want dat is wat Nederland zelf voor zichzelf heeft geplaatst, die, die hebben wij vier jaar geleden al ingezet. Daar is 200 miljoen structureel bijgekomen extra de afgelopen jaren. Niet gehaald. Het, het, nee, wacht even, 200 miljoen is wel gehaald. Het, het huidige kabinet heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de komende vijf jaar, voor onder andere innovatie en kennisontwikkeling. Dus dat, er, dat is juist gerealiseerd, dat is de doelstelling. En ik, nogmaals, als je daar 10% van pakt, van die 20 miljard... Dan kom je al boven die 300 miljoen uit. Nu is het wel zo dat er wel voorwaarden zitten aan dat groeifonds. Want het zijn projecten rond de 30 miljoen euro. Uh, er moet ook economische groei gediend worden met dat geld. Uh, dus, dus dat gaat dan niet naar ongebonden onderzoek en vrij onderzoek. Nee, maar de hoofd, kijk, het, het, het, niet het hele Nationaal Groeifonds moet naar uh, ongebonden onderzoek. Hè? We hebben ook de structurele bijdrage die we het afgelopen jaar 200 miljoen bijgeplust hebben. Technisch onderwijs, de is fixes op, op, op de universiteiten, is 30 miljoen structureel even de afgelopen jaar bijgeplust. Maar het gaat ook om dat bijvoorbeeld samenwerking tussen bedrijfsleven, consortia, bijvoorbeeld de universiteiten, dat die elkaar gaan opzoeken. Ja, Want je, je zult, als je die 2,5 of 3 procent, dat gaat hier te makkelijk door de bocht, de overheid is een hefboom, maar het grootste percentage van die 2,5 of 3 procent zal dadelijk van de bedrijfsleven moeten komen en daar moeten we eens goed over nadenken... hoe we die bedrijven hier naartoe kunnen halen en hoe we die bedrijven hier kunnen houden. Ja, maar los van het Groeifonds steunt u ook wel, dus begrijp ik, uh, uw partij... het voorstel van de kenniscoalitie. Heb ik dat goed gehoord? Die insteekken ja. ondersteunen we zeker. Ja, meneer Bisschop? Ja, ik denk dat het voorstel van de kenniscoalitie dat dat een heel realistisch voorstel is. En, um, als je het nu nalaat dat je op termijn jezelf als land uh, zeer benadeeld op achterstand zet... Je verliest gewoon de, de, de, de, een belangrijke factor in, jou, uh, in jou, bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van je vestigingsklimaat voor grote bedrijven. Want is dat wat het gaat oplossen, dat extra geld? Want iedereen wil natuurlijk extra geld, helemaal als er verkiezingen aankomen. Ja. Is dat wat het op gaat lossen wat u betreft? Ik denk dat uh, die financiering dat dat een heel belangrijke uh, bottleneck is op dit moment. Uh, we horen een enorme, uh, over een enorme werkdruk. Uh, we zien dat uh, talentvolle uh, jonge wetenschappers elders gaan uh, rondkijken. Omdat ze hier in Nederland onvoldoende mogelijkheden hebben. En ik denk dat je uh, aan, aan dat soort zaken heel veel kunt doen door te investeren. Ik vraag me wel af, eerlijk in alle oprechtheid, of zo'n nationaal groeifonds en de wijze waarop dat vorm wordt gegeven, of dat nu de manier is waarop je echt gaat stimuleren. Waar zit uw twijfel? Omdat het heel vaak uh, gelinkt is aan als het ware projecten, weliswaar meerjarig, uh, maar daarna, ja, dan, dan stopt het weer. Is dat wat je wilt? Of moet je zeggen van oké, okay, uh, in plaats van dit soort uh, uh, strikte randvoorwaarden, wij gaan gewoon de basale uh, financiering van de instellingen, die oh. gaan we ja, structureel omhoog brengen. dat is wat, wat uw partij brengen. wil. Ja, en uh, die structureel omhoog brengen, uh, nou, uh, KNAW heeft zelf, uh, is zelf met een prachtig plan gekomen, rolling Grand systeem, um, of, of ja, dat rolling grant systeem, fonds. Dat is natuurlijk fantastisch. Dan kun je dus talentvolle wetenschappers een, een, per, een, ja, een perspectief bieden, een carrièreperspectief, die verder strekt dan het, uh, dan het project. Wat, uh, waar ze fondsen voor krijgen. En dat is ook waar de gedachten van GroenLinks naar uitgaan, Niels van den Bergen. Zeker, waarbij het wat ons betreft niet of-of, maar het moet en-en zijn. Hè? Dus je hebt dat even, dus we hebben en dat Rolling Grant fonds... Ja. en het voorstel van de kenniscoalitie en het groeifonds. Nee, nee kijk, het Rolling Grant systeem kan onderdeel zijn van, uh, van die 3% investering. Ja. Maar ik bedoel meer, het moet niet of thematisch ja. of ongebonden. Je hebt het allebei nodig. Laat ik één concreet voorbeeld noemen. En we kijken nu allemaal met bewondering naar hoe snel we met, eigenlijk met strategisch onderzoek uh, coronavaccins hebben weten te ontwikkelen. Maar dat hebben we alleen kunnen doen omdat er in 1953 al het DNA-molecuul is ontdekt met ongebonden onderzoek. Omdat daarna het RNA is ontdekt. Zonder dat ongebonden onderzoek hadden we dit nu met strategisch onderzoek nooit zo snel kunnen doen, bijna 70 jaar later. En dus het gaat wel om NN. En hoe zorg je ervoor in het bekostigingssysteem dat universiteiten geld overhouden, of onderzoeksinstituten, voor dat ongebonden onderzoek? Onderzoek, hoe zorg je daarvoor? Want nu gaat het toch heel vaak weer aan andere dingen op. Ja. Nou, dat heeft voor een deel te maken met hoe je de financiering uh, inricht. Wat je nu ziet is dat relatief veel geld via de zogenaamde tweede en derde geldstroom van universiteiten loopt. Wij zeggen als GroenLinks, je moet inderdaad, en dat sluit wel aan op het pleidooi van, uh, van de SGP. Je moet meer geld via de zogenaamde Eerste Pijlenfinanciering laten lopen. Dus dat is waar universiteiten zelf over kunnen beslissen. Ja, dus het rechtstreeks het naar de instellingen ja. van, vanuit het Rijk. Ja, en onderdeel daarvan kunnen ook rolling grants zijn. Dat spreekt mij ook heel erg aan, dat voorstel van de commissie Wekhuizen. Maar, maar daar zul je dus naar moeten kijken hoe je die 3% goed gaat besteden. En daar maak ik me bij het Groeifonds bijvoorbeeld wel zorgen over, dat de blik heel erg, dat hoor ik ook in de woorden van het CDA, wel toch op, op de economie en bedrijfsleven is gericht. Dat is niet fout, want dat heb je ook nodig. Maar als dat weer de enige focus wordt, dan hebben we aan het eind van het liedje straks weer hetzelfde, dat we heel veel geld in thematisch onderzoek stoppen. Maar dat die fundamentele doorbraken, ik noemde net de ontdekking van het DNA als voorbeeld, maar zo kun je natuurlijk heel veel voorbeelden noemen, dat die er niet meer zijn. En ik heb veel vertrouwen in de politiek, maar niet dat wij 70 jaar vooruit kunnen kijken. Dus we hebben echt... We moeten die wetenschappelijke nieuwsgierigheid en die fundamentele doorbraken, daar moeten we ook ruimte voor creëren in ons systeem. Ja, en heeft het CDA wel een beetje die focus of niet? We krijgen nu het Zeker. verwijt dat de focus te veel op het bedrijfsleven Ik gericht De basis is, is, is de eerste, eerste geldstroom, dat is de basis en daar moet ook wat meer ruimte voorkomen. Maar het andere is niet alleen maar het, het bedrijfsleven. We zeggen het bedrijf. Pak het, het voorbeeld uh, van, van, van Lighthouse, hè, de, de isotopen. Dat was een consortium tussen een bedrijf, spin-off van ASML met onderzoek, met de Universiteit van Groningen. Die consortia's, die dingen, die moet je meer stimuleren. En dat is niet alleen dat, we gaan alleen maar meer geld verdienen. Dat zijn maatschappelijke opgaves die we hebben. En er zijn veel meer maatschappelijke opgaves die we vanuit onderzoek, samen met bedrijfsleven en andere onderzoeksinstituten moeten doen. Alleen het punt wat ik wil maken... De overheid moet inderdaad kijken naar die hefboom. Daar hebben we dadelijk ook een Nationaal Groeifonds voor. We moeten de eerste lijn. Maar de grootste bijdrage moeten we zien te krijgen door het bedrijfsleven. Ze zal echt meer gaan doen, want het is niet competitief. Kijk naar Oostenrijk, kijk, kijk naar Zwitserland, Kijk naar Denemarken. Die doen alleen al het bedrijfsleven. Doet meer dan ja, 2% en, en toch, van het BBP. Toch heb ik nog niet concreet van u gehoord welk geld van de overheid naar die eerste geldstroom moet. Lop, wat kan ik nu geen, we hebben daar nu geen cijfers liggen. Ik weet wel dat er weer berekeningen in de, in de, hoe dat, in, in de plannen zitten, bij de planbureaus. Daar kan ik nu geen uitspraak over doen, maar daar komt wel extra geld naartoe. Maar u vroeg net naar die 3% toe. Daar zal het Nationaal Groeifonds een hele belangrijke. Ja. Uh, Kort nog nieuws van de Berg daarover? Eigenlijk ook een vraag om het concreter te ja. maken. Want ik hoor nu, we hebben het inderdaad allebei nodig, ongebonden en thematisch. Spreek me aan, dus ik voel hier in de opening. We hebben het rapport van de commissie Wekhuis en die zegt je moet eigenlijk zorgen dat ze allebei in balans zijn. Wat ze nu niet zijn, is dat dan ook het streven van het CDA om die balans terug te brengen. Ja. Als ik kijk, ik, ik probeer ook de benchmarken, nogmaals, de benchmarken met vergelijkbare landen in Europa. Dan zie je dat zowel de overheid een stuk achterloopt. Wij doen 0,6 van de 2,1 vandaag. Dus daar heb je iets te doen. Maar we lopen nog verder uit op de investeringen van het bedrijfsleven. Dus op allebei de twee moet je groeien. Maar bij het bedrijfsleven moet je een prikkel inbrengen. Die zal harder moeten groeien. Anders gaan wij het niet halen. Die 3% ten opzichte van Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken Duitsland. Want die zitten allemaal boven 3%. En als we het dan toch over die derde geldstroom ja, dus hebben. ik dus niet uh, helemaal een antwoord op mijn vraag. Maar ik nee, u maar... bent niet tevreden. Nee, nee. U, maakt niet uit. Maar hij zei net, ik heb er geen cijfers nog nu voor paraat. Dus u nee, weet hij, dat dat bij een is? Hij zegt wel, ik ben het eens met dat streven naar de balans. Nee, nee. Tegelijkertijd nee. moet er meer geld naar het bedrijfsleven nee, om een grotere nee. prikkel in. Nee. Nou, dat hoorde, ja, ja, dat hoorde ik ook weer niet helemaal. Dat hoorde wel. ik toch goed. Dat hoorde u wel. Maar GroenLinks, het bedrijfsleven gaat niet altijd samen. Terwijl daar wel de oplossing. De consortia. Universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven moeten er handen in slaan. Ja. En dan wou ik het hebben over een ander consortium, want dat is vandaag ook in het nieuws. Uh, Universiteit Groningen werkt samen uh, bij het Confucius Instituut in Groningen met uh, China. Uh, de NOS had vandaag het contract in handen van een van de mensen die, docenten die daar werkt. Die wordt voor de helft betaald door de Chinese overheid. Uh, en er zit iets in het contract dat op het moment uh, dat deze docent het, het imago van China ernstig schaadt... dan kan het contract ontbonden worden. Vindt u dat een, een wenselijke samenwerking? Ik vind het een hele zorgelijke uh, situatie. En de CDA heeft er zich al vaker ver, over uitgesproken, collega Harry van der Molen. Over het instituut, hè? Over het instituut en de uh, confucius uh, samenwerking. Je ziet dat ook, uh, Leiden is daarmee gestopt. Je ziet nu discussie ook in Brussel, blijkbaar. Uh, een, een docent of hoogleraar, uh, wel of niet spionage... We moeten dat heel serieus nemen. Daar werd een beetje in het begin lachrig over gedaan. Dit is het al het tweede signaal vanuit Groningen. Ik heb begrepen dat ook collega Van der Molen daar vragen over gaat stellen. En we moeten het heel zorgelijk... Dit is, dit is vindt u zorgelijk. dat dat beëindigd be be moet worden, zo'n ja, samenwerking? Wij zijn, CDA is voor beëindiging van die uh, confucius uh, samenwerking. Ja, ja, dus, dat is onze inzet al geweest. Ja. We hebben het al, en ik hoop dat we ook wat meer steun gaan krijgen om dat te gaan realiseren. Ja, nou, daar gaan we even vragen. Meneer Bisschop ja, nou, Je moet ook oppassen dat je als overheid niet aan instituten gaat voorschrijven met wie ze wel en niet, en niet mogen samenwerken. Wat je als politiek wel kunt doen en als overheid gewoon kunt uitspreken, is dat dergelijke voorwaarden uh, in onze context gewoon uh, uh, ontoelaatbaar zijn. Uh, onacceptabel zijn. Uh, daarmee geef je een politiek signaal af. Nou goed, je kunt dat ondersteunen met, uh, met maatschappelijke acties uh, die, die daar uh, bezwaren tegen maken. Uh, allerlei belangengroepen enzovoort. Het is prima. Uh, ik zou een beetje voorzichtig zijn met uh, eisen stellen als overheid. Eisen opleggen van hieraan moet een samenwerking voldoen. Dus U zegt niet beëindigt die samenwerking. Ik zou zeggen. Uh, als het contract zijn. Uit van Groningen, Ik ga er niet over. Maar wat mij betreft, beëindigt die samenwerking. Vandaag nog. Want dit is niet de, de, de, de context waarbinnen een uh, goede samenwerking en een vruchtbare samenwerking verwacht mag worden. Niels van den Bergen, gaat de overheid hier niet over? Ik denk dat je inderdaad terughoudend moet zijn met tegen een universiteit zeggen, stop die samenwerking. Maar ik ben het inhoudelijk wel erg eens op dit punt met SGP en CDA. Kijk, dit dus, u zegt arbeidsvoorwaarden. Het eigenlijk ook. dus u zegt het eigenlijk ook? Ja, in ieder geval dat we dit soort arbeidsvoorwaarden zouden een Nederlandse kennisinstelling wat mij betreft niet moeten accepteren. Of dat meteen het einde van de samenwerking betekent. Ik bedoel, misschien kun je eerst ook nog het gesprek aan om te kijken of je tot andere contracten kan komen, als dat uiteindelijk niet kan. Ja, dan is dat denk ik wel de conclusie. Ik ga naar uw collega's aan de overkant. Dennis Wiersma van de VVD. Wat, wat vindt u van, van dit contract wat er in, in Groningen ligt? Ja, nou, vooropgesteld, op een universiteit gebeuren hele belangrijke dingen, ook hele belangrijke onderzoeken. Die kunnen heel belangrijk zijn voor Nederland, maar ook soms voor landen heel interessant zijn. Dus je moet heel voorzichtig zijn met welke kennis je waar en wanneer deelt. Dit had je, denk ik, als, je, als dit de uitkomst is in een contract, dat had nooit zo mogen, mogen, mogen ontstaan. Dus volgens mij had je dit voor moeten zijn. Als je dit ziet, dan moeten alle alarmbellen ook afgaan. Dan moet je Want het raakt, het raakt aan de vrijheid uh, aan, van dat de Het raakt aan mogelijke risico's die wij hebben bij kwade handen of landen waar wij onze informatie en kennis niet mee willen delen. Of die bewust uit zijn, misschien zelfs met kwadere intenties, om die kennis van ons te stelen of daar zelfs verkeerde dingen op veiligheid mee te doen. Dus in dit geval, alle alarmbellen hadden af moeten gaan. Je had direct, denk ik, ook naar je onderzoeksdirecteur moeten kunnen gaan. Je had direct, denk ik, ook een, een signaal naar de AIVD moeten gaan. Misschien zelfs naar de minister. En dan zou daar een, een, een klap met elkaar opgegeven moeten worden. Doen we dit wel of niet? Die hele ladder, escalatieladder, die bestaat niet. Die gaat nu wel komen, want de VVD heeft ook gezegd hallo, we hebben meer van dit soort voorbeelden gezien, Huawei in Amsterdam ook met, met de UvA. Ja, die onderzoekers vinden dat super ingewikkeld. Klingendaal heeft ook gezegd, ja, onderzoekers zijn ook niet altijd in staat en terecht, want dat is niet hun expertise, om die afwegingen te maken. Maar help ze dan om dat te kunnen doen, in plaats van dat ze nu zo meteen in een hemd staan en dat wij er allemaal schande over roepen. Ja. Daar hebben die onderzoekers niks aan, heeft Nederland niks aan, heeft, heeft onze veiligheid niks aan. Dus we hadden die alarmbellen beter moeten inbouwen, als ik het zo hoor, had dit niet mogen ontstaan. Nou, Eppo Bruins, we hebben net even die passage in het contract bekeken, hè? voorafgaand aan het debat. Wat, wat is uw reactie daarop? Ja, het deed me eigenlijk denken aan uh, contracten die, die sommige universiteiten, bijvoorbeeld in Amerika, afsluiten met de Big Pharma. Dat je mag alleen publiceren als er bepaalde resultaten uitkomen. Ja, dat wil je ook niet. Je wil de academische vrijheid om te publiceren. En zo wil, zo wil je in dit geval de academische vrijheid om uh, te kunnen spreken. Uh, en uh, ik, ik vind het onverstandig dat de Rijksuniversiteit Groningen een contract heeft afgesloten waar deze bepaling in staat. Dat bepaalde meningen niet mogen worden geuit door deze... Te financieren, hoogleraar. Uh, ik ga als overheid uh, hier niet ingrijpen, want ook dat zit weer binnen de academische vrijheid. Maar ik zou wel, als ik minister van Onderwijs zou zijn, een, een ernstig gesprek met de Rijksuniversiteit aangaan. Van uh, zijn er mogelijkheden om dit contract uh, aan te passen? Of wanneer dat niet kan, dan te stoppen met samenwerking met, uh, op deze wijze, met de Chinese overheid. De pauw van mening van D66? Ja, kijk, elke seconde die wij besteden aan, aan, aan, een aan een contract met Chinezen vanuit Groningen... dat is voor mij verloren tijd. Dat is vol volstrekt verwerpelijk. Ik wil het liever hebben over de veel grotere problemen die er zijn met de arbeidsvoorwaarden. De tijdelijkheid bijvoorbeeld van heel veel aanstellingen. Ja, daar komen we overigens nog ja, ja, op. Dus dit is wel de minister van nou, D66 die nu ik kan stel, grijpen, Ik stel, ik stel, he, dus ik stel, ik stel die wel, vraag, maar. omdat deze ronde gaat over geld... en ik heb het CDA heel veel horen zeggen over... Vooral een groeifonds, vooral tijdelijkheid, dat hangt heel erg samen met arbeidsvoorwaarden. Ik zou in deze ronde wel helderheid willen krijgen van het CDA. We gaan straks de formaat zien. Hoeveel geld het CDA nu eigenlijk over heeft voor de wetenschap? Ja. Ik wil het wel zeggen, voor ons is het een miljard. Ja. Uh, wacht even, want ja. dit komt nog terug. Uh, meneer Weersma zei al terecht, de, de, de minister ja, van D66 zou iets kunnen met Groningen. U zegt een beetje zonde van mijn tijd om het daarover ja, te ik hebben. Heb maar hoe heel is vaak het? over Groningen gehad. Wat vindt u ervan? Wat vindt u ervan? De, ja, nou, ervan? Ik niet in. de minister wijst het, het veel van de instelling zelf. Ik dat ik nog woordvoerder was. Ja, ja. De, de, Groningen heeft een merkwaardige fixatie op China. We hebben het hele drama met Jan Tai gehad. Dat had ook een soort nederigheid. Daar stond in de. Onderwijsovereenkomsten, dat er uh, militaire training voor de studenten gegeven moest worden, weet ik wat ze ja. hè, Ze moesten het, het partijprogramma. Ja, gaat u, hè, want dus heel erg slecht. Gaat u uw minister vind... vragen of zij in gesprek gaat met Groningen over Zeker. dit contract? Tuurlijk, tuurlijk. De, dit contract is heel slecht. De, de, dat meer heb ik er niet over te zeggen. En onze minister moet daar alles aan doen wat daar aan te doen is. Maar er zijn nog heel veel meer misstanden. Daar wil ik het ook over ja, hebben. Dat komt aan de orde. En, uh, dat beloof ik u. Ik, ik wil het zo ja, aan wil, niet ja. weg laten komen. Nee, zonder zon, voor het uur. Maar ja, ik heb het hem al twee keer gevraagd. En zei nee, ik, heb dat nu geen, uh, ik heb nu ik geen. De vragen die ik kan noemen, heb ik genoemd. Ja. Nou, ik heb niks. Nou, ja, nou, kom op. We uh, hebben Dat zijn de vragen die wij in de afgelopen de periode was hebben. Uh, ja. U was coalitiegenoot. Zeker. Het Wopke Bibusfonds heeft 20 miljard voor de komende vijf jaar. En een van de belangrijkste pilaren is in is geen tijdelijk. Nee. Dat het gaat over is tijdelijk. Het gaat over Bedankt. vijf jaar. Vijf jaar kun je programma's doen en daarna gaan we weer verder kijken. Wordt hier al inderdaad de twijfels getrokken, is dat de goede weg? We hadden niks. Het gaat om structurele, fundamentele investeringen. Dat is de eerste geldstroom. En is dat het, niet door elkaar. Ooit, maar het is tijdelijk. En waarom voeg je dit dus niet Meneer voor een substantieel Beskot? toe aan, um, aan de eerste geldstroom? Dan heb je, nee, je het gestructureel en, en, en. En, en dan kun je met dat ja. Rolling Ground Fonds echt aan de slag ja, Ik ga u één ding zeggen, met mijn ervaring als interviewer. We gaan hem niet verder krijgen dan dit. Waarom ben je ook bang voor? Dat, dat, ja, precies. Dus we kunnen daar nog een half uur aan gaan trekken dat en dat duwen. Dat vinden zij ook leuk. Dus dat vinden zij hartstikke duur. leuk. Dat begrijp Hij blijft ik. Wij maar... blijven het graag proberen, want als we nu die toezegging krijgen. Dat begrijp ik. Uh, alleen er zijn ook nog wel even andere onderwerpen uh, te bespreken, ook met de andere partijen. Dus uh, u, u Kunt u uw borst maken vier Voor vier jaar staan we hier weer en hebben we die 2,5% gehaald. Voor een... ja, maar niet dankzij het CDA. Dankzij het CDA. Ja, dat, dat is wel een antwoord. interessante toezegging. Ja. Uh, daar kunt u aan ja. een formatietafel aan... Uh... Ja, nu tevreden. Zal zeker, zeker. Ja, zeker. Ah, Oké, okay, daar kunt u het CDA ja, aan gaan dinget. houden. Ja. Dat hebben jullie toch goed gedaan met z'n allen. Uh, goed, meer geld. Uh, dat is duidelijk. Dat, dat, dat wil vrijwel iedereen. Uh, alleen de vraag is waar moet het aan besteed worden. Daar hadden we het net ook al eventjes over. Ik praat daarover verder met VVD, ChristenUnie en D66. Um, en er is een vraag overgekomen van astrofysicus Jason Hessel van de Universiteit uh, van Amsterdam. En die benadrukt, wat net eigenlijk ook min of meer gebeurde in het debat, het belang van vrij onderzoek. Hallo, ik ben Jason Hessels, hoofddocent astrofysica. Uit eigen ervaring weet ik dat het fundamentele onderzoek een hoop waarde heeft voor de mens. Maar... Ondanks de geschiedenis van de ontwikkeling van menselijk kennis door middel van fundamentele onderzoek, is er vaak politiek druk om primair toegepast onderzoek te financieren met korte termijndoelen en resultaten. Ziet u de waarde van fundamenteel onderzoek en bent u vastbesloten deze lange termijn investering in menselijk kennis en welvaart te financieren? De vraag vanuit Amsterdam, meneer Van Menen van D66. Uh, u riep net 1 miljard, ging even over tafel. Hè? Dat is het Marshallplan van D66. Even een vraag. Is dat 1 miljard per jaar naar het wetenschappelijk onderwijs? Of naar onderwijs in het onderzoek? Het onderzoek? Structureel. Structureel, ja, 1 miljard dus. per jaar. Ja, en daarmee zetten we die stap naar die 2,5 procent. Onze ambitie is, net als uh, wat de heer Van den Bergen net zei, die 3 procent moeten we halen. Kijk, als ik het CDA hoor... Dan hoor ik ook wel die 2,5%, maar dan hoor ik vooral heel veel bedrijfsleven en WOP, en weet ik wat allemaal. Ook allemaal prima, moeten we ook vooral doen. Maar de overheid zal de eerste grote stap moeten zetten. Dat hebben wij vier jaar geleden geprobeerd. Dat is 400 miljoen geworden, hè, waarvan 225 miljoen naar fundamenteel onderzoek. En ik kan alleen maar onderschrijven wat hier gezegd wordt. Fundamenteel onderzoek. Hè, dat is een prachtige voorbeeld over de RNA-DNA-ontdekking, waar we nu elke dag... He, dankbaar voor mogen zijn dat dat gebeurd is. Nou, die, zo zitten er allerlei kiemen en zaadjes in dat fundamentele onderzoek... waar we in de toekomst ontzettend veel uh, van, van zullen hebben. En wat ik teveel hoor, en uh, dat, dat zie ik dan vooral bij CDA en VVD... het is allemaal valorisatie, het moet op korte termijn iets opleveren. Ja, maar wetenschap gaat niet altijd over de korte termijn. En die 1 miljard, uh, hoe wordt die dan verdeeld... Nou, dat wie is, krijgt wat? Nou, uh, Een van de vragen in de voorbereiding was ook, wie gaat daar dan over? Nou ja, dat moet de wetenschap natuurlijk zelf vooral doen. Want via, eh, via ons, wie wordt, dat, wordt die 1 miljard per jaar dan verdeeld? Nou, de NWO is daar op zich prima toe in staat. Hè, maar wij moeten wel de ruimte Worden dat meeweven. dan subsidies die je of moet het, aanvragen daar? Nou, kijk, je over, over het, over naar het naar hele de... aanvraagcircus en, en, en de, de enorme belasting gaat? die daarvan of. uitgaat... Uh, daar, we, daar gaan we het geloof ik straks ook nog over hebben. Ja, maar dat is natuurlijk een enorme belasting. Uh, kijk, wat helpt door zoveel toe te voegen is dat we veel meer van de fantastische uh, aanvragen die er al zijn, maar die op dit moment niet gehonoreerd kunnen worden, wel kunnen honoreren. Maar je kan het ook direct overmaken naar universiteiten Zeker, en onderzoeksinstituten. Ja, je kan is ook uh, er, is, er is al u. Gesprek, gepleit voor die versterking van die, uh, van die eerste geldstroom. Meer uh, stabiele, meer uh, uh, vaste bekostiging in plaats van alles uh, studentafhankelijk maken, zijn we alleen maar voor. Uh, Eppo Bruins, kunt u dit uh, voorstel steunen in een volgende kabinetsperiode? Ja, de ChristenUnie heeft ook in haar doorrekeningen staan een miljard extra voor, uh, voor onderzoek. Per jaar? Uh, per jaar. Um, en wat daarbij belangrijk is, wat uh, Niels ook al zei, uh, die balans, eerste tweede geldstroom. Um, je, je, je kan niet zomaar de, de tweede geldstroom verder verhogen zonder de eerste geldstroom te verhogen. Je moet ook nadenken over de matchingsdruk die, die, die komt. De heel veel projecten die je kunt verdienen bijvoorbeeld bij de Europese Commissie. Dan moet je, Mo je zelf wat bijleggen. Mo 74 cent per euro. Ja, dus, dus een groot deel van de eerste geldstroom gaat op aan het matchen van, van binnengehaalde projecten. En dan heb je niet meer vrij onderzoek. Kijk, wat, Het is ook een beetje een definitiekwestie. Wat ik hoop, dat, dat Nederlandse universiteiten doen alleen maar vrij onderzoek Als het niet vrij onderzoek is, moet je het niet doen aan de universiteit. Maar de werkelijkheid is, is dat het heel vaak in schotten verdeeld is, in thema's verdeeld is, uh, project gefinancierd is. En als jij, waar, waar weer ruimte voor moet komen is als, op jij, als jij op vrijdagmiddag een gek idee hebt, omdat je bij de koffieautomaat praat met je promovendus, dat je, dat je dat gewoon maandag kunt gaan doen. En die ruimte, bijvoorbeeld in de eerste geldstroom voor gekke ideeën, die is helemaal opgegaan aan de matchingsdruk bij Europese projecten. En, en je moet dus ook als universiteiten en hogescholen gaan nadenken, waar geven wij, op welke manier geven wij ons onderzoeksgeld uit en wat kunnen wij doen met dit budget. Maar waar het begint, is dat Nederland gewoon schandelijk weinig uitgeeft aan wetenschap. Uh, en we hebben inderdaad 20 jaar geleden in Lissabon met elkaar gezegd, toen was ik nog een hele jonge beleidsmedewerker bij de stichting FOM, hebben we met elkaar gezegd, we moeten naar de, naar de 3% toe. Nou, Daar is natuurlijk heel weinig van, van terechtgekomen. Onder Rutte 1 is alle programmatische innovatie wegbezuinigd. Zijn we de vestmiddelen kwijtgeraakt? Is ook een heleboel Berta en techniek verloren gegaan? Ongeveer gehalveerd het aantal promovendi in de Berta toen. Um, en waar we nu staan, is een, met, het, met dit huidige kabinet we, hebben we een beetje kunnen repareren. 400 miljoen structureel erbij: 200 miljoen voor wetenschap, 200 miljoen voor innovatie. Maar dat moet gewoon veel groter ja. als, we, als we een, een, een beschaafd uh, en, en ontwikkeld land willen blijven. En dan ga ik naar Dennis Wiersma van de VVD. Want vindt u, vindt u dit een goed idee als u dit zo hoort? Ja, er moet geld bij. 1 miljard uh, onze, ook per jaar? Onze, ja, ik zit een beetje gebonden. Onze doorrekening is er nog niet. Dus daar kan ik nu nog niet uh, de, de concrete bedragen bij maar geven. Komt u daarbij in de buurt als partij? Ik mag het hopen, want ik vind het belangrijk dat we nog meer uit onze kennis en innovatie houden. Voor mij gaat deze discussie over de toekomst van Nederland. Die gaat over welke mooie uitdagingen in Nederland eh, weten we ook op te lossen. We hebben grote uitdagingen, die hopen met onze mooie oplossing uit de wetenschap op te lossen. Dat dat ook voor nieuwe banen zorgt, dat dat überhaupt ook voor verdienvermogen zorgt, eigenlijk wat het CDA natuurlijk noemde. Maar daarvoor is wetenschap de kurk waar Nederland op drijft. En dat is een besef, denk ik, wat we hier met z'n allen wel hebben. Maar op het moment dat het er om gaat van hoe brengen we dat dan in de praktijk? Ja, dan denk ik, het is iets wat Eppo zei over eerdere bezuinigingen. Dat was over, natuurlijk ook 2010, was ook een hele moeilijke tijd voor, voor alle politieke partijen, maar natuurlijk ook voor de politiek. We hebben nu gezien dat we juist de afgelopen jaren uh, gelukkig heel veel geld uh, verdiend hebben om ook uit te kunnen geven. Daarom komen we met 20 miljard groeifonds. En 90 ook, miljard uh, kan naar de coronacrisis. Exact. En we hebben ook gezien dat juist die coronacrisis... Uh, hoe belangrijk die wetenschap is. Dus 1 plus 1 is 2, en Nederland stond er goed voor... en hopelijk uh, weten we dat zo meteen ook weer snel te bereiken. En we hebben het belang van die wetenschap gezien... Dan hoort daarbij dat je ook B zegt en dat je deze mensen helpt om de nieuwe Benvering gaat te worden. En betekent, ja, dat dan, te betekent dat dan ook, want de VVD krijgt dus veel het verwijt. Het is allemaal voor toegepaste, korte termijn onderzoek. Het euh, <laughs> ja, uh, is voor Het is voor economische groei. Maar gaat de VVD dan nu ook echt een, een, een, een substantieel bedrag reserveren voor fundamenteel onderzoek? Ongebonden onderzoek. Ik vind vrij onderzoek heel belangrijk. Nee, uh, dat ook. snap ik. Dat vindt iedereen uh, hier in de zaal. Ja, maar ook zo belangrijk. Dat vind dat je dat, dat, daar moet je ook een vast bedrag voor reserveren. Ik vind ook dat er geld bij moet. Het staat niet voor niks in de ambities bijvoorbeeld. Fundamenteel onderzoek is één van de grote ambities, één van de drie grote ambities in dat groeifonds, 20 miljard. je kan ook zeggen we doen dat hele fonds niet, maar dat is winst denk ik dat het erin staat. Dat vinden we met elkaar dus zo belangrijk dat we dat doen. Maar tegelijkertijd, het is ook de basis voor allerlei innovaties. Kijk maar naar, naar CRISPR-Cas in de landbouw. Een hele belangrijke innovatie, maar zo zijn er meer. Maar het is niet alleen genoeg dat je dat dan doet, als je de innovatie hebt, moeten we hem ook weten te behouden en te beschermen. Want dat levert hier banen op. Bij CRISPR-Cas zien we dat door allerlei regelgeving ook in Europa, dat zo'n investering dan met miljarden opgekocht wordt door Europa. Terwijl wij winnen er ook nog een Nobelprijs voor, maar we laten het gaan naar de wereld. Dus we moeten en en doen, en investeren, en beschermen. Want we moeten net zo goed ook om die kennis dan heen gaan staan en helpen het hier te houden. Daar een, een nou moeten we ook van, geld in steken. Dat is soms iets meer de bedrijfsleven. Uh, ik heb hier meneer Van Meenen staan die me aankijkt dat hij er geen bars van gelooft. En die is ook een Hij voor de wetenschap. Uh, uh, dus nou, is... nou, dat ben ik langer geweest dan de heer Wiersma. Maar goed. Ik ben ook veel ouder dan ik. Dat ja, is dat, waar. Uh, dat is waar. Maar oh goed, dan laten we het daar niet over Kom ik niet overheen? Uh, nee, nee, voorlopig niet. <laughs> uh, kijk, de heer Wiersma wijst op de ambities in het Groeifonds. He, die onderschrijft hij. Nou, mooi, we hebben net al even over de tijdelijkheid van het groeifonds gehad, hoe interessant en mooi het ook is. Ik wijs op het gebrek aan ambitie in het verkiezingsprogramma van de VVD. Er staat werkelijk geen paragraaf, geen zin, geen letter over investeringen in onderzoek. En de heer Wiersma weet heel goed, weet heel goed wat hij... Wat zijn partij naar het uh, CPB heeft gestuurd om door te laten rekenen. Ja, meneer Weersma, en, laat ik daar en, even op reageren. Want... Ja, zeg dat nou gewoon? Kijk, volgens mij hebben. We, wil ik zeggen, wij, wij zeggen nee, ook. Kijk, ik ga even meneer Weersma. Uw punt is duidelijk. Laat reageren. Ja, uw punt is sowieso duidelijk. Ik bedoel, 60% trekt heel veel geld uit voor onderwijs. Dat zie je het. Volgens mij het dat 10 miljard. We hebben het ook hier even genoemd. Dat hebben ze vorige keer ook gedaan. Nee, is niet altijd waar gemaakt, maar die ambitie nee, is wel goed. Nee, maar dat nemen we oprecht. Want daar speelde uw partij ja. natuurlijk ook een rol nee. in. Zeker. zeker ja. als, als het helpt de heer Van Meen om een goed gevoel te krijgen... om te zeggen dat de VVD het allemaal heeft tegengehouden, vind ik prima. Wij vinden onderwijs heel belangrijk en onderzoek ook heel belangrijk. Sterker nog, daar investeren we in. Ik noemde al uh, ook, ook een aantal bedragen. Maar uh, het, ik bedoel, ik, het verwijten van ja, dat vinden jullie dan niet belangrijk, dat is, dat is niet zo. Wij vinden juist die economie uh, en die kennis en die onderzoeken ja, die belangrijk. Ja, maar het, uiteindelijk is dit, ik bedoel, we willen dit omdat we met elkaar een mooi land willen hebben Zeker. en houden. Maar dat er hoort bij dat economie. we de best opgeleide mensen hebben, dat we de best onderzoeksinstituten hebben, dat we nu in de top he, 50 he, staan, even. dat is ja, fantastisch, gots. maar ik wil in de top 20 en daar horen ook investeringen bij en die wil ik ook doen en dat gaan we ook samen doen en dan kunt u wel doen alsof we dat tegenover elkaar staan, maar we staan met elkaar in datzelfde vak om dat voor elkaar te boxen. En de rol van dit debat is ook om informatie te geven over Zeker. hoe we dat samen willen doen, in plaats van oh alleen ja. maar dat uit elkaar te drijven en het beeld achter te laten dat we dat niet nee, nee, nee. samen willen. Wij willen nee, nee. vooruit met elkaar. Heel maar kort. het is meer dan economie. Het is ook meer dan alleen maar beta. Als je kijkt ook naar de waarde van, de van andere wetenschappen, ook in deze crisis, maar ook daarbuiten. Daar moeten we ook aan denken. Nou, daar gaat dat groeifonds niet over. He, tien, de de, de Alpha-Gamma-faculteiten uh, leiden meer dan de helft van de studenten in Nederland op. en daar gaat maar 10% van het geld naartoe. He, dus, dat, dus, dat het hele, dus als je alles de... op het goede. Kijk, dat, heb ja, je. Ja. Op de vaste op bekostiging zijn wij het ook eens. Wij zeggen ook we willen een grote deel. uit ja, we de universiteiten willen ah. rust geven aan onderzoekers. zodat ook ze hun werk kunnen doen. zodat ze niet de hele tijd die werkdruk in de nek hebben eigen. Die aanvraagdruk willen wij verlagen. Daar hebben we hetzelfde plan voor. Zeker. Alleen wat wij, wat wij we zeggen is ook je wil ideeën ook realiseren. In de praktijk. Je wil ook dat het tot iets leidt waar we ook banen en innovatie uithalen. En dat betekent valorisatie. En nu hebben we onderzoek en kennis is een belangrijke taak voor universiteiten. Maar dat valorisatie, het naar de markt brengen van ideeën, is geen betaalde taak. En dat vind ik een gemiste kans. Het is een goed idee bedenken, maar het ook in de markt laten uitvoeren. Goed idee is... ja, heeft Ik ga naar uw coalitie, bij de coalitiepartner die in het midden staat. Zeg, Nog Hij staat is... veel meer aan mijn kant. Ik wil graag toevoegen. Misschien kan ik de heren een beetje bij elkaar Brengen, want dit land moet ook nog bestuurd worden na 17 maart. Um, kijk, als je aan ASML, buitenlandse medewerkers bij AML vraagt... waarom is het zo fijn werken in Nederland? Dan is dat ook uh, omdat de regio Eindhoven... cultureel probeert ergens uh, iets moois van te maken. Waarom komen bedrijven naar Nederland? Omdat we een stabiele democratische rechtsstaat zijn. We hebben een, een eeuwenoude traditie op het gebied van humaniora... die, die Nederland maakt tot wie we zijn. En we moeten dus oppassen dat we denken uh, dat, dat wanneer we economisch willen groeien... dat we dan alleen maar in bed en techniek moeten studeren. We willen ook economisch bloeien. We willen een bloeiende samenleving. Dat betekent dat bijvoorbeeld de kwetsbare humaniora... ook uh, gewoon eens een keer op een goed niveau moeten worden gefinancierd. Zodat je uh, ook de, de, je, je idolen ook in de, in de eerstejaarscolleges kunt zetten. Zodat studenten inspirerende colleges kunnen krijgen. En we moeten dus in alle vakgebieden stimuleren. Dat betekent dus dat de financiering van de wetenschap integraal omhoog moet in een goede balans. En daarbij moeten we natuurlijk ook in bed en techniek investeren. Maar we moeten niet vergeten dat ook die wetenschappen die ons land niet alleen rijk maken, maar ook mooi maken. En, en hoe zorg je er als politiek dan voor dat dat gebeurt? Nou, Je moet goed kijken. En, en daarom heb ik ook ooit die motie ingediend waar de commissie Wekhuis uit is voortgekomen. Wat is nou de goede balans in de financiering van wetenschap. Dat gaat over alfabet en gamma. Maar het gaat ook over eerste, tweede, derde geldstroom. Het is een... Politici uh, realiseren zich te weinig dat het een heel delicaat evenwichtssysteem is. Als je heel veel bij de eerste geldstroom erbij doet, wordt NWO irrelevant. En ieder beschaafd land heeft een institutie dat competitief onderzoeksgeleid... Ja, die doet. keuzes maakt tussen onderzoeken... Ja, hoe het als je de, de tweede geldstroom te groot maakt, ja. dan is er niet meer genoeg, genoeg eerst geldstroom om de basis neer te leggen voor die projectfinanciering. Dus het is een hele delicate... En als je de derde geldstroom te groot maakt, dan heb je misschien een probleem met je... Dan, je, dan heb je heel eenzijdig onderzoek. Want het, het zijn de bedrijven die natuurlijk vooral willen mee investeren in beta, te, beta en techniek. Nu is het zo dat we in Nederland in internationaal verband relatief weinig investeren in beta en techniek. Ik heb ooit aan Jet Bussenmaker gevraagd. Uh, is dat niet erg? Dan zei ze, nee dat is niet erg, want we hebben toch niet zoveel high-tech bedrijven in Nederland. Ja. Maar daar zit natuurlijk een kausaal verband. We willen meer high-tech bedrijven, maar dan moet je ook willen investeren in beta- en techniek. Dus het, is, het, het hangt allemaal samen en we moeten zorgen dat we als politici niet als olifanten, olifanten in de porseleinkast daardoorheen gaan lopen uh, rachen. Het is een delicate balans, een delicaat systeem, daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. En, en maar één kant is de goede kant en dat is groei van het budget. Dank, ik, ik rond dit even af. Um, want gebrek aan geld, de toename van studenten, werd net al even genoemd de werkdruk, de publicatiedruk, dat, dat zorgt voor veel zorgen bij universiteiten. Er zijn ook veel vragen en opmerkingen over binnengekomen voor dit debat. Uh, daar wil ik u straks allemaal graag over horen. Eén um, vraag bijvoorbeeld, die komt van Fons Meijer van de Radbuiten Universiteit Nijmegen. Mijn naam is Fons Meijer. Ik ben historicus en ik promoveer op dit moment aan de Radboud Universiteit. En als ik straks klaar ben, zal ik voor mezelf moeten gaan beslissen of ik verder wil in de wetenschap. En hoe graag ik dat ook zou willen, heb ik er ook heel veel twijfels over. Er is heel veel werkdruk bijvoorbeeld. Er is veel onderlinge concurrentie. En er is ook veel onzekerheid. Ik zie zelfs bij mijn mede promovendi al de druk toenemen. Die leidt tot mentale problemen, zoals zelfs... Burnouts en depressies. En daarom is mijn vraag aan de politiek: hoe gaan jullie deze problemen oplossen? Niels van den Bergen van uh, GroenLinks. Uh, wat kunt u doen als politiek of als politieke partij uh, de komende kabinetsperiode om fonds voor de wetenschap te behouden? Ja, een hele goede vraag en ook een herkenbaar verhaal, ook uit mijn eigen vriendenkring van mensen die in de wetenschap zitten of daar helaas uit vertrokken zijn. Ik denk dat er een paar dingen zijn. Ik denk het eerste is inderdaad die eerste geldstroom versterken, zodat universiteiten ook echt kunnen investeren in jonge wetenschappers en goede arbeidsvoorwaarden kunnen bieden. Dat is één. Twee, wat ik heel belangrijk vind, is allerlei experimenten zoals bijvoorbeeld het experiment Beurs Promovendi in Groningen. Daar moeten we mee stoppen, omdat dat echt een, een doorgeslagen flexibilisering betekent, waarbij dus Promovendi... Uh, minder goede arbeidsvoorwaarden hebben dan andere wetenschappers. Ze krijgen een salaris, maar allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen ze niet. Dat moeten we echt niet doen, want de wetenschap is, ik geloof, samen met de betaald voetbal in de horeca, de sector met de meeste flexibele contracten. En als je dus jonge mensen in die sector wil houden, juist ook om die fundering te leggen, die we volgens mij allemaal uh, willen leggen, dan moeten we zorgen dat de arbeidsvoorwaarden op orde zijn. Dus kan je dat maar... afdwingen? De Tweede Kamer? Zeker. Zeker, want voor dat experiment Beurspromovendi, daar heeft de minister toestemming voor moeten geven. Daar is ze overigens, dat wilde de minister eerst niet. Daar is ze door met name rechtse partijen eerlijk gezegd in de Kamer toe gedwongen. Dus ik verwijt het de minister niet. Zij wilde dat echt niet. Uh, maar zij moet daar toestemming voor geven. Dus ze kan ook zeggen, ik wil dat niet. En binnenkort moet er besloten worden over de verlenging uh, van dit experiment. Dus we kunnen inderdaad als politiek zeggen, dat gaan we niet doen. Omdat dat soort doorgeslagen flexibilisering niet de kant is die we op willen. We willen juist perspectieven en zekerheid kunnen bieden aan... Ja, wetenschappers zoals Fons. Ja, uh, Rudolf Bisschop van de SGP, wat, wat kunt u uh, Fons bieden? Ik uh, herken dat verhaal wat uh, Fons vertelde uh, uitstekend. Mijn eigen zoon staat op het punt om te promoveren. Ik had laatst met hem erover. Van, joh, uh, een academische carrière. Uh, ik uh, natuurlijk nou, een beetje vader trots dan. Een briljante jonge man. Twee studies gedaan en. Uh, nou ja, goh, ik weet niet, zegt hij. Ik weet niet of ik dat eigenlijk wel ambieer waarom niet dan? Nou, en wat komt er dan? Matching, uh, beurzen binnenhalen, projectsubsidiering, uh, al dat soort zaken. En, en dat kost veel tijd. Het, het, vaak krijg je ook niet uh, je dat aanvraag gehonoreerd. Dat precies, zorgt de spilling ook voor van je tijd en je energie. Uh, de, de onvoldoende, een onvoldoende structurele financiering. En daar komt ook mijn wat kritische houding tegenover het Nationaal Groeifonds uitvoert. Daar heeft Fonds niks aan. Om die Daar gang, heeft maar Fonds vier jaar wat aan. En dan, ja. dan mag hij zorgen dat hij een nieuw project heeft. Mag hij hopen dat hij dat krijgt. Dus wat ons betreft is verhoging, structurele verhoging van die eerste geldstroom. Uiteraard met voorwaarden vanuit de overheid. Van, uh, dat betekent dus wel dat vaste contracten uh, regel worden. Uh, dat, is, dat is cruciaal. Nou, uh, de instrumenten liggen er. En de vraag is uh, of, of het speeltje van uh, Wopke Wiebes, zal ik maar zeggen, ja. Nationaal Groenfront, 20 miljard, of dat... Of dat men... punt is duidelijk. Daar, daar is meer kritiek op. Dan ga ik even, daar gaan we het nu niet meer over hebben. <lacht> ik wil het graag over het voorstel van die beurspromovendi om daar een einde aan te maken... Aan die proef, bent u het daarmee eens? Ja, daar kan ik zo niet, niet, niet helemaal overzien. Eh, of we daar direct een einde aan moeten maken. Maar wat ik wel zie, is dat de aanvragen, wat ik begreep heb, aanvragen vele malen groter zijn. We gaan dat ook niet oplossen. Ik hoor elke keer hier, ja, alleen het geld, als we zoveel geld hebben, dan lossen we alles op. De aanvragen die er nu liggen, volgens mij worden er heel veel af, uh, afgewezen ja. in de aanvraag Dat los je ook niet met extra geld, dat, dan doe je dat een stukje. Maak maak een stukje beter. Ja, tenzij dat naar de eerste geldstroom ja, maar gaat. Het... Natuurlijk. We moeten niet altijd zoeken, okay. alleen maar in de, de berg groter maken in geld. We moeten ook keuzes maken. De heer van Menen zegt, ja, ja de alfa en de Gamma, we hebben inderdaad als, als CDA, hebben we geweest, volgens mij ook met de ChristenUnie en de VVD, over de grote toename aan studenten. De, we hebben de, de studentenstops ja. gehad op de technische universiteiten. Dat je terecht een discussie aangaat over de bekostiging, hoe je ook middelen kunt verdelen of herverdelen. Die discussie moet je durven aan te gaan. En er zit niet de oplossing in alleen maar als we alles te bergen, maar groter maken, dan lossen we alles van alles op. Dat gaat hem niet worden. Dus ook keuzes maken hoort hierbij bij een betere wetenschap en beter onderzoek. Ja, de, de, een van de klachten ook is de publicatiedruk. Dat is iets wat al heel lang speelt, euh, meneer Van Menen. Um, dat heeft ook vaak bij de politiek van ja, daar moeten we wat aan doen. Dit ligt natuurlijk ook wel bij universiteiten en onderzoeksinstituten zelf een verantwoordelijkheid. Hè? Want er staat niet in de wet dat je twaalf publicaties per jaar op naam moet hebben. Nee. Uh, welke rol is er voor, voor, voor het veld, wat u betreft? Nou, een grote rol. En die pakt het veld ook. Rianne Ledger, de rector van Maastricht en een commissie hebben dat opgepakt. Een nieuw systeem van, uh, van waarderen, zeg maar. Ja, het van, erkennen en waarderen van, Erkennen programmen. en waarderen. Nou, Werpt ja, dat, dat voor, zijn vruchten mij, af? Ik, nou, volgens mij staat het nog in de kinderschoenen. Uh, maar dat is wel een hoopvol signaal. Want ja, als je nu naar de werkweek van een onderzoeker uh, kijkt, dan is die door de week... Uh, bezig met, uh, met onderzoek en onderwijs en in het weekend is hij bezig met, uh, met de volgende aanvraag. Want het is precies zoals uh, Roelof Wissel dat uh, zojuist beschreef. He, je moet al direct beginnen. Ik geloof dat 30% van de, werkweek, van de werktijd van een, van een wetenschappelijk medewerker gaat op aan het binnenhalen van geld. Dat is natuurlijk ongelooflijke hoeveelheid verspilling van talent. He, er is een, sowieso, denk ik, dat we, dat we, dat we in die hele uh, wetenschapswereld... In een, erg bureaucratisch systeem uh, terechtgekomen zijn. Dus ik zeg niet alleen maar dat miljard moet erbij. Maar we moeten ook zorgen dat het geld wat er is veel meer nog op de goede plek terechtkomt. En, Daar spelen overigens, he, dat, dan moet je gewoon de zeggenschap van de wetenschap ook binnen de universiteit versterken. En dat is denk ik ook het punt van Eppel Bruins de hele tijd. Hè? Kijk goed naar die geldstromen en wat dat doet ook met de werkdruk en ja, het werkplezier. Ja en la, laat ik tegen Fons uh, zeggen en al die andere promovendi. Um, je, je promotie in zichzelf heeft intrinsiek grote waarde. Je doet vier jaar lang onderzoek aan de stand, aan de rand van ons kennen. Je hebt geleerd je tanden ergens in te zetten. We hebben behoefte aan gepromoveerde mensen in onze samenleving. Als je daarna niet een academische carrière ambieert, is dat oké. Okay. Dan ben je niet mislukt. Dan heb jij gewoon laten zien dat je echt iets kan. Dat is ook goed. Ook vroeger gingen niet alle gepromoveerden door in een academische uh, Carrière. Ik, bedoel, ik ben nog een tijdje doorgaan, maar kijk waar ik politiek. nu sta. Ik ben, ik ben politicus geworden. Ik bedoel, ja. <laughs> ja. Ben, dat kan ben. nog anders. Dus zegt, je moet je best dat dat te doen dan. om iedereen te behouden. Nee, maar wat we op dit moment doen, en daar gaat het fout, uh, via, uh, we hebben heel veel instrumenten om jonge mensen, uh, via de vernieuwingsimpuls, een VNI en een Vidi en een Vigi. En ik was 25, toen ik, toen ik uh, of 27, toen ik stopte met mijn academische carrière, en toen, toen lag de wereld voor me open. Maar als je straks je veenie en je Vidi hebt gedaan, of misschien zelfs een Vici en je bent, zeg, 35 of 38, je zit nog steeds op een tijdelijk contract. Je kan niet eens een hypotheek krijgen met je gezinnetje. En dan krijg je te horen, er is helemaal geen geld in het wetenschapssysteem. Ja, dan gaat het fout. Ja. Dus we moeten zorgen dat de hoeveelheid geld die er in het wetenschapssysteem zit, past bij, het hoeveel, bij, bij de hoeveelheid jonge mensen die we ook in dat systeem laten instromen. En ik denk dat daar een enorme disbalans zit op dit moment. En, en minder flexibele uh, contracten dus ook. En dan kijk ik, ja, we moeten uh, mensen eerder de zekerheid geven dat ze in die academie kunnen. verder kunnen. Dan kijk ik tot slot naar Dennis Wiersma van de VVD. Flexibele contracten, daar komen ook vaak bij de VVD voor uit. Uh, vindt u dat dat wel wat minder mag bij de, bij de universiteiten? Zeker, ik vind dat je vaste basis veel meer moet hebben. Ik vind het ook heel mooi hoe Apple Bruins erover spreekt. Het sowieso fantastisch dat we een wetenschapper in de Kamer hebben. Dus ik zou zeggen, houd die man ook in de Kamer. Uh, het is een, een, een oproep om op de ChristenUnie te stemmen. Nou, op, op Apple Bruins. Ja, <laughs> en ik, dus op de ChristenUnie. Ik weet dat hij op een plek staat voor de ChristenUnie waarmee het... Waarmee het niet vanzelfsprekend is dat hij in de Kamer komt en ik vind het mooi dat deze kennis erin zit. Ik heb zelf in Groningen uh, gezeten, maar ik, ik, ik heb daar ook veel dingen voorbij zien komen, ook in tenure-track-commissies uh, gezeten. En dan, dan zie je dat, ik vind het goed dat die door-in-grants-fonds uh, gaan niet alleen maar over je eigen stappen in, in, in die je maakt op de universiteit, maar ook hoe je onderzoek verder kan komen. Dus in, maar, dus ik vind het mooi wat Eppo zegt, maar de vraag over die flexibele contacten, ik denk, en, en ik pak even een iets andere analyse als u mij toestaat, ik, ik, ik denk dat we, uh, we zien veel onrust en we moeten beter omgaan met ons wetenschappelijk talent. En ik denk dat uh, wij als politiek... Alles willen en dat we ook alles verwachten. We verwachten toponderzoek, toponderwijs. We verwachten uh, dat, dat, dat we de beste mensen daar dan ook aan weten te trekken... en ook nog met beperkte ondersteuning dat dan rond weten te breien. Dat kan niet. Dat is een vierkante cirkel. Ik denk dat we keuzes moeten maken. We laten nu heel veel studenten toe... Dat zorgt ervoor dat er heel veel druk ontstaat om ook het onderwijs te bieden wat je wil. Dat voel je ook uh, aan je stand verplicht als onderzoeker. Daardoor krijg je soms weer dat er extra flexibele krachten zijn om het onderwijs te kunnen ronddraaien. Krijg je een grotere flexibele schil. Krijg je meer werkdruk, want die moet ook weer begeleid worden, onderzoekers. En de conclusie is dat dit soort onderzoekers als fonds helemaal gek worden en afgeleid worden van waarom ze ooit gekozen hebben voor wetenschap. Dus ik denk dat we na moeten denken over minder studenten beter na moeten denken over welk onderzoek doen we dan waar en hoeveel steken we daar ook in. Zodat we daar ook echt alles wat we hebben ook in kunnen steken. En alle dus ook expertise, alle middelen daar aan besteden. En dat we niet op vier, vijf, zes plekken het wiel opnieuw uitvinden. Ja, en een, sele een strengere selectie dus van studenten, begrijp ik. Maar dat betekent niet dat je als student nergens terecht kan, maar ik denk dat je grenzen moet stellen... Ook, en ook naar studenten moet kijken of je het meest gelukkig wordt altijd op de, in de wetenschap en een wetenschappelijk instituut. Hè, wat, wat EPO zegt is denk ik terecht. Soms kan, kunnen we ook helpen om iemand een fantastische carrière in het hbo uh, te bieden. Uh, maar ik vind dat die keuzes, als we die niet maken en we leveren er ook uh, uh, bedoel, uh, niet de consequenties, daar kijken we eigenlijk een beetje van weg. Dan, dan accepteren we dus dat wij die vierkante cirkel maken en het probleem over de schutting gooien. Ik denk dat het begint bij de eerste keuze. Wie uh, kiezen we ervoor om, te, om te, ook te laten studeren? En, en oh, heb je dan ook echt de tijd en kwaliteit als onderzoeker ja. die je voor ons kan u, u, u snijdt een interessant punt aan, maar vanwege de tijd gaan we daar nu op dat laatste punt helaas niet nee, meer ja, in. Het Want, wel, uh, dat is wel een mooi punt. Het is, het is een interessant punt. Ik heb oh. sowieso heel veel gehoord wat volgens mij aan de informatietafel uh, besproken kan worden. He? Onderzoek, innovatie, wetenschap zit niet in de grote debatten meestal, maar er is toch een hoop... Aan de hand wat jullie hier met elkaar hebben besproken en uh, genoeg om over door te praten na de verkiezingen, denk ik ook zo. Dus hartelijk dank in ieder geval voor dit moment namens de KNW en uh, namens de NWO die het oorspronkelijk had georganiseerd, zoals ik zeide. Niels van den Berg van GroenLinks, dank. Rudolf Bisschop van de SGP, dank. Moussava Amash, dank van het CDA. En Paul van Menen, D66. En Paul Bruins van de ChristenUnie en Dennis Weersma van de VVD. Hartelijk dank en aan alle kijkers, dank voor het kijken en... Uh, nou, we gaan zien wat er uh, voor extra geld gaat komen en waar het naartoe gaat. Ja. Hartelijk Hoi. dank.